Ik heb Lonnie inmiddels opgezadeld, alleen nog even hoofdstel in. Net uh, ingeschreven. Oeh, aangemeld. Aangemeld bij Kim en Christine. Ook weer even een praatje meegemaakt, een maand geleden. Dus ook al erg snel. Ik ben nu aan het met Max aan de andere kant, ik hier. En, dus wij gaan dan zo uh, losrijden. binnenkomen in de arbeid, stap, tussen X en G, overgang draf, C, linkerhand. AXC binnenkomen in arbeid, stap, X G draf, C, linkerhand. AXC binnenkomen in stap, X en G draf, C, linkerhand. Afwenden, B rechterhand, B rechterhand, KXH, van hand vooral, uh, K -X -H, gebroken lijn, KXH, gebroken lijn. veranderen, draf verruimen. MXK, hand veranderen, draf verruimen. A afwenden, wijken, daarna rechtuit. A afwenden, wijken, BM daarna rechtuit. Ga ik van hand veranderen en het draf verruimen. Ga ik hand veranderen. Draf verruimen. A afwenden wijken! afwenden, wijken. Tussen C en M, arbeidstap, BK van hand veranderen, de stap verruimen. C en arbeidstap, BK, hand veranderen, stap verruimen. BK, hand veranderen, stap verruimen. K-A-Draf, A van hand veranderen, hal trekken. K-A-Draf, hand veranderen, hal trekken. K-A-Draf, hand veranderen, hal trekken. HCM, teugels op maat, MXF, gebroken lijn. HCM, teugels op maat, MXF, gebroken lijn. MXF, gebroken lijn. AK, arbeidsgelopen rechts. AK, arbeidsgelopen rechts. EBE, grote volte. BE, verruimen. AK, arbeidsgelopen rechts. EB, grote volte. BE, verruimen. HC eraf, BES van hand veranderen. HC draf, BES van hand veranderen. B S hand veranderen. Uh, Tussen K en A arbeidsgroep links. BEW -B, grote volte. EB verruimen. KA A, arbeidsgelopen links, B, B, Grote Volte, EB Verruimen. X halve volt halve baan, daarna arbeid stap. XG halte houden groeten. CH draf. EX halve volt halve baan, daarna arbeid stap. XG halte houden groeten. AXE binnenkomen draf. C linkerhand. AXE binnenkomen draf. C linkerhand. C, slangenvolten met drie bogen. C, linkerhand, C, slangenvolten met drie bogen. B afwenden, E linkerhand. B afwenden, E linkerhand. A afwenden, wijken. A afwenden, wijken. E afwenden. X, A, X. Grote volte. Na enkele draf passen, hals strekken. E, afwenden. X, A, X. Grote volte. Hals strekken. X, B. Rechthuid. B. Rechterhand. Hals strekken. X, B. Rechthuid. B. Rechterhand. X, B, F. Teugels op maat. XB rechtuit, B rechterhand, XBF teugels of maat, A afwenden, wijken. A afwenden, wijken. Ja, nou, ik, MXK hand veranderen, draf verruimen. MXK hand veranderen, draf verruimen. Hand veranderen, draf verruimen, AF arbeidsgelop links, BEB Grote Volte, AF galop, BEB Grote Volte, EB verruimen, EB verruimen. HKX gebroken lijn. MC DRAF. HXK gebroken lijn. Af stap. Fe hand veranderen, verruimen. Af stap. Fe hand veranderen, verruimen. En ze Fe hand veranderen. Stap verruimen. F, hand veranderen, stap verruimen. E, H, draf. E, H, draf. E, H, draf. MXF, gebroken lijn. MXF, gebroken lijn. AK, K, arbeidsgelop, rechts. NXF, gebroken lijn. AK, arbeidsgeloop rechts. AK, geloop rechts. EBE, grote volte. BE, verruimen. EBE, grote volte. BE, verruimen. HC draf. draf. BX halve volt halve baan. Daarna stap. XG halt houden groeten. BX halve volt halve baan. Daarna arbeid stap. XG halt houden en groeten. Max en ik hebben het wedstrijd gereden. Ik ben één keer tweede geworden in de eerste proef met 191 punten. En in de tweede proef ben ik eerst geworden met 196 punten, mooie rosetten en bekers. Hoi Togbie. Ik ben best wel trots op het hotel. Kijken of het klopte. Oh. best wel trots op de prestatie die we samen hebben neergezet. Dit was weer de eerste keer op Middenhof en het was wel weer heel erg gezellig. We zijn ook nog samen met Maaike en Max naar buiten geweest. Daar nog een rondje galoppeerd en uitgestapt. Dat was ook weer heel erg leuk. En dan gaan we nu naar huis toe, spullen opruimen en uh, paardjes naar bed brengen. Dat nemen we zelf natuurlijk ook.